Hey, Berber en Brian, goeiemorgen. Brian, waar zijn we? Ik ben thuis. Ik is toch niet thuis? Ja, hier thuis. Ja, maar wat, wat zijn we aan het doen? Zijn we op vakantie? In in waar zijn boeben uit zitten? Is. ze. Jij. Oh, liggen ze gewoon op de grond? Vrouw, Oh. Hé, en waar heb jij slapen dan? Hier. Laat zien. Daar is En wie ligt daar dan? Papa. Papa? Papa is jouw. En wie is dat boek? Waar gaat hij over? Ik. Uh, kijk. Zo, kun je snel leven. Welkom bij een nieuwe vakantievlog van de familie Romein. We zijn dit keer in Drenthe in Dalen. We zijn in de Hutteheugde. Een heel mooi park, eigenlijk een beetje vergelijkbaar als Heidebosch. En we gaan dit weekend hier kijken wat hier allemaal te doen is. wie? Boemba. Maar dan zijn we toch al eens een keer geweest. Ja. Boemba en We rijden toen was het nog niet. Nee, dus dan moeten we nog wel een keertje. Ga jij ook mee, kleine meid? Ze dus moet wel het eens. Kieuw! <lacht> Mijn mama zei weer dat het druk was. Hey, voor Gaan hey. we naar binnen of blijven we buiten? Andersom, Sam. gaan we naar buiten of blijven we binnen? Morgen zien jullie ook nog een video en daarna gaan we maandag weer naar huis. Dus uh, bedankt voor het kijken vandaag en uh, tot een andere keer.